De uitspraak was uh, wel dat ik schuldig ben verklaard. Ehm... Um, specifieker, want mijn verdediging... Uh, heeft het argument gevoerd dat... Uh, het mogelijk moet zijn om... Uh, dit soort symbolische statements... te maken uh, binnen demonstraties. En de rechter heeft gezegd dat... Uh, ik dat recht wel heb, maar dat dit niet het juiste middel was. Dus we mogen protesteren tegen Shell, maar niet op deze manier. Uh, hadden jullie deze uitspraak verwacht? Um, toen ik begon wel, maar na de rechtszaak twee weken geleden had ik eigenlijk zoiets van, nee, dit, het is onmogelijk dat een rechter uh, me hier schuldig op verklaard. Um, dus ik was eigenlijk wel een beetje uitgaan, uitgegaan van vrijspraak. Um, en ja, toch niet. Ja, waarom wacht je na de, uh, de rechtszaak dat ja uh, yeah, dat je niet veroordeeld zou worden? Um, ja, de argumenten die mijn advocaat gebruikte, die vond ik zelf enorm overtuigend. Um, en de argumenten die de officier van justitie gebruikte. kwamen eigenlijk niet verder dan. Uh, wat ze deed, was de regels overtreden. Um, en, ja, en dus ik had. iets van ja, maar. als dat je enige argument is. en mijn advocaat zegt dat je de regels. Um, uh, soort, nou, mag overtreden mits het binnen je demonstratie valt, dacht ik, ja, dan heeft de officier van justitie verder ook geen zaak meer. Um, dus, nou ja. En ja. ik denk nog steeds dat dat het uh, geval is. Dus ik denk, um, op het moment dat we in hoger beroep gaan, uh, dat ik hier uiteindelijk alsnog voor vrijgesproken word... Um, het is nu gewoon jammer dat dat nog wat langer op zich gaat laten wachten. Ja, want jullie gaan een hoger beroep. Uh, we zijn nog aan het overleggen, um, maar ik denk dat um, uh, uit principe uh, dat dit wel een hogere beroepzaak wordt. Uh, want het gaat natuurlijk niet alleen om deze specifieke actie bij Shell. Um, maar eigenlijk gaat het om actie voeren in zijn algemeenheid. Dus op het moment dat ik ervoor kan zorgen dat er op deze zaak een uitspraak komt, um, dan heeft dat effect op alle andere acties die ook gevoerd worden. Ja, of kan je nog uitleggen, nou ja, wat je precies had gedaan? Uh, ja. nou, we zijn op uh, 31 januari uh, met een groep mensen naar het hoofdkantoor van Shell gegaan. Um, uh, om daar actie te voeren in het kader van de Shell Must Fall campagne. Uh, en om aan Shell duidelijk te maken dat waar zij mee bezig zijn niet oké okay is. Uh, en daarbij hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen om met een grote groep mensen de deuren van het hoofdkantoor uh, te blokkeren. Uh, een aantal banners uit te rollen. Um, en wat ik vervolgens gedaan heb, is een uh, op olie lijkende substantie uh, over de trap van Shell uh, gegooid. Uh, om op die manier te laten zien dat, olie gewoon een, of, uh, dat Shell een enorm smerig oliebedrijf is. Uh, and, uh, uh... Die substantie, uh, zeiden jullie ook in de verdediging, die was makkelijk weg te halen, weg te spoelen. Ja, die was super makkelijk schoon te maken. Ja. Uh, we hadden sowieso zelf een schoonmaakteam klaarstaan om het schoon te maken nadat de demonstratie voorbij was. Um, de mensen in dit team werden echter gezien als onderdeel van de demonstratie en zijn daarom ook uh, allemaal gearresteerd, waardoor we het niet zelf meer schoon konden maken. Maar ik geloof dat uh, er binnen een uur een schoonmaakploeg uh, door Shell ingehuurd was en aanwezig was. En nou, die hadden het zo, zo weer schoon. Dus vrijdagmiddag was de trap gewoon alweer helemaal schoongemaakt. Uh, je zei uh, dat uh, nou ja, Shell uh, ja, veel smeriger bezig is dan uh, zo'n substantie die je zo wegspoelt. Kan je daar iets meer uh, over zeggen, wat je motivatie wat dat betreft is? Ja, Ik, Shell is gewoon een van de grootste gro vervuilers wereldwijd, um, ze staan zevende op de ranglijst van meest CO2-uitstotende bedrijven en hun uitstoot gaat alleen nog maar omhoog. Um, daarnaast is ook bekend dat Shell zich schuldig maakt aan enorme schendingen van mensenrechten overal ter wereld. Um, dat dankzij Shell um, duizenden, dan wel honderden duizenden, dan wel miljoenen mensen blijvende schade um, hebben door olierampen veroorzaakt door Shell. Bijvoorbeeld in Ogoniland, in uh, Nigeria. Um, Shell heeft laten zien dat ze gewoon totaal geen waarde hechten aan uh, het leven van mensen. Dat het enige wat ze, waar ze waarde aan hechten is de winst die ze kunnen maken um, over de ruggen van andere mensen heen. Um, en ja, dat, moet gewoon, dat moet gestopt worden en dat moet nu gestopt worden en niet pas over tien jaar of twintig jaar. Uh, dus daarom komen we nu in opstand tegen Shell. Okay. Um, ja, hoe heb je heel dit uh, uh, traject uh, ervaren? Dus ja, vanaf het moment dat je gearresteerd werd, hoe was het? Um, Super zwaar. Um, ik denk: um, het moment waarop de politie uh, hun knuppels ging gebruiken tegen vreedzame uh, demonstranten, toen knapte er bij mij al iets, uh, omdat ik me gewoon niet, er gewoon met mijn hoofd niet bij kon dat uh, de politie op zo'n manier optreedt tegen vreedzame demonstranten. Ik snapte het gewoon echt niet en het was enorm pijnlijk uh, om, dat, uh, om dat te zien bij mijn mededemonstranten uh, en om vervolgens ook zelf enorm hardhandig uh, van de trap verwijderd te worden. Um, en daar komt dan vervolgens bovenop dat ze me vijftig uur lang uh, in een cel gestopt hebben uh, waarin ik helemaal in mijn eentje zat, uh, dus met niemand erover kon praten, uh, geen idee had hoe lang het nog uh, zou gaan duren, uh, ze wilden me uh, voor een strafbaar feit aanklagen wat totaal buiten proportie was. En waarvan iedereen wist dat het buiten proportie was. Maar ja, als je erin zit, dan denk je, ja, uh, wat als het wel, uh, wat als die aanklacht wel blijft hangen, uh, dan ben ik nu gewoon enorm de sjaak en zit ik hier in mijn eentje. Um, dus dat was heftig. En vervolgens kom je eindelijk naar buiten. Um, het enige wat ik kon doen in het moment dat ik het politiebureau uitliep, was gewoon, zeg maar, janken. Ik geloof dat ik echt... 10 minuten uh, in de armen van mijn vriend heb gehangen en dat ik alleen maar, alleen maar kon janken. Um, terwijl ik op dat moment juist zo graag sterk had willen zijn. Um, want wat we gedaan hebben was super belangrijk, maar ja, de emotionele schade was op dat moment groter. Um, en vervolgens um, eigenlijk gelijk overschakelen naar de stand waarin je je rechtszaak voor moet bereiden. En voor mij was dit de eerste keer dat ik daadwerkelijk in een rechtbank uh, geweest ben. Dus dat was ook een nieuwe ervaring. En um, ik stond er natuurlijk niet in mijn eentje voor, want ik kreeg uit alle mogelijke hoeken uh, steun van alles en iedereen. Um, maar uiteindelijk sta je daar wel als enige verdachte en denk je, ja, fuck. <laughs> um, Iemand moest, binnen XR, iemand moest de eerste zijn. Um, dat werd ik. Um, en dat is een twijfelachtige eer die je kan hebben. Um, dus ik ben heel blij dat dat deel er nu op zit. Um, maar ja, het is nog niet, uh, het is nog niet voorbij. Ja. Ja. Nou, ja, heel stoer. Uh, toch allemaal doorstaan. Uh, ja, wat, wat zijn nu de directe plannen? Ja, want we zitten nu ook met de coronacrisis, we moeten blijven. Neem je ook rust, zeg maar? Kun je, ja, kun je ook ja, in die zin herstellen? Um, ja... Um, het is... Um, ja, alle plannen die we hadden voor acties in de komende periode, die zijn nu allemaal van tafel. Af. Dus dat is ergens, geeft dat je tijd om tot rust te komen. Um, aan de andere kant moet er nu gezocht worden naar manieren waarop we wel nog in actie kunnen komen. Dus dat vergt ook wel weer een stukje uh, creativiteit en uh, nieuwe actievormen bedenken. Um, dus nou ja, daar, ga ik me, daar ga ik me nu maar op richten. Uh, ja. Om te zorgen dat we niet nu gewoon een paar maanden stilvallen. Want het is nog <lacht> een om Shell te laten vallen. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, dan ja, dan, ja. Tenzij je nog andere dingen kwijt wil, wil kunnen je in ieder geval bedanken. Uh, en dan, uh, ja, heel veel succes. En uh, ja, als het inderdaad tot. Uh, een hoger beroep komt, dan, uh, ja, dan ook vanuit Shell Moestrong alle steun en code rood en vanuit XR ja. neem ik ook aan. Uh, Oké, okay. nou heel erg bedankt en dan, uh, nou ja, sterke. Ja, dankjewel.